Oké, okay, dus omdat ik een foto heb met mijn vriendin, ben ik, val ik gelijk op vrouwen. Ik bedoel, als ik een rookworst wil zien, dan ga ik wel naar de supermarkt. En ik krijg ook een beetje gewoon de kriebels van eigenlijk als ik er aan denk. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video, want in deze video ga ik jou mijn gekke, vreemde, grappige en unieke DM's laten zien die ik de afgelopen tijd heb gehad. Dus als jij benieuwd bent welke DM's ik heb ontvangen en welke ik de allervreemdste vind die ik ooit in mijn leven heb ontvangen, blijf dan kijken. Ik ga ze eigenlijk allemaal door de war doen, maar op het laatste eindig ik dus met degene die ik echt het aller, aller raarst vind die ik ooit in mijn leven heb ontvangen. Dus uh, als je er benieuwd naar bent, dan moet je vooral even blijven kijken. Goed, we gaan beginnen met uh, eentje die ik op LinkedIn heb ontvangen, waarin iemand naar mij stuurt, wanneer gaan we een bakkie doen? Of is dat te veel gevraagd? Dus ik zeg, uh, je bedoelt een videocall, uh, dat is niet te veel gevraagd, maar mag ik dan wel vragen met welke insteek dat is. Uh, ben je op zoek naar een video of uh, zoek je iemand voor je social media? Toen zei hij, nee, ja, ik wil jou gewoon een keer ontmoeten. En uh, ja, maar we kunnen er best wel een doel van creëren. Toen dacht ik echt, how about no? Weet je, ik ga echt niet met mensen afspreken zonder doel. En dan helemaal niet om mij te ontmoeten. Ik ben geen Britney Spears of zo. Ik ben gewoon Demi Groen. En ja... Uh, yeah. That's it, zeg maar. Dus, volgende. Iemand die stuurt naar mij, ik vind je mooi. Dus ik zeg dat is lief, dankjewel. Zegt hij, en ook schattig, heb je eigenlijk een vriend? Six dus zo. ja zeker, die staat op de één na laatste foto. Want ik had hem op Instagram, de laatste foto was eentje met mijn vriend. Daarna vraagt hij, val je op vrouwen? Six dus stuur een vraag en ik zeg, ik vertel zojuist dat ik een vriend heb. Zegt hij, ja, maar op de twee na laatste foto sta je met een dame. Dat is mijn vriendin. Doe mijn Oké, okay, dus omdat ik een foto heb met mijn vriendin, ben ik, val ik gelijk op vrouwen. Ja, uh, hier zag ik mijn broek vanaf hoor jongens. Dit soort dingen. Dan denk ik echt van, meen je dit nou? Oh ja, deze is wel grappig. Dit was op Instagram. En ik uh, had toen een comment geplaatst, of een story geplaatst. Waarin ik zei van, soms wens ik dat er een kok in huis is. Dat het gewoon... Chill is dat iemand voor je kookt. En toen had iemand gereageerd. Voor een tientje per maaltijd kook ik de sterren van de hemel voor je. Net als Neil Armstrong. <lacht> dat vond ik wel echt heel grappig. Elke keer als ik hem lees moet ik er wel heel hard om lachen. Dus uh, degene die deze heeft gestuurd. Shavo. Oh ja, deze. Nou dan kreeg ik een uh, berichtverzoek. Nou ik ga de naam weghalen in ieder geval. Maar het bericht komt nu in beeld. En... Je kan natuurlijk wel raden wat er onder het sterretje staat. Ik snap sowieso niet dat mensen dit doen. Um, het is echt alles behalve aantrekkelijk. Eh, ik bedoel, als ik een rookworst wil zien, dan ga ik wel naar de supermarkt. En ik hoef niet die van jou te zien. Dus stuur het gewoon niet. Stuur het gewoon niet. Oké? Okay? Dankjewel. Oh ja, deze is ook wel grappig. Tenminste... Apart. Ik uh, was aan het shoppen in Rotterdam en iemand die ik niet ken die uh, reageert op mijn stories en die gaat naar mijn DM. En die zegt, uh, kom dan eens hier naartoe. Hier heb je mijn nummer, gaan we gelijk een drankje doen. Niet eens zo van, hoi ik ben die en die of ik ken je van die en die. Nee, gewoon bam, hier heb je mijn nummer, laten we hier afspreken en ik zie je over 10 minuten. Dat vond ik zo raar. Ik dacht, zijn er echt vrouwen die hierop reageren? En zo ja... Wat voor vrouwen zijn dat dan? Ik vond het echt uh, een hele aparte ogen van ik dacht ja, uh, no, no, no, no. Oh ja. Oh. Ik uh, had een foto geplaatst van een chocoladetaart die ik had gegeten met een vriendin van mij. In een restaurant van Jamie Oliver toen het nog bestond. En was heel lekker. En toen had iemand onder die foto gereageerd. Gewoon dus niet eens in de DM, maar gewoon als reactie onder die foto op Instagram. Oh ja, want ik had gezegd van, voor dit kun je me wel wakker maken. Reageerde hij, ik kan jou wakker houden voor lekkere dingen. Onder het laken heb ik nog een grote lekkere taart voor je. Hashtag dessert. Nou, ik ga er niet vanuit dat dat een taart van de koekelij is, zeg maar. Oh ja, deze is ook wel grappig. Dat was iemand die je uh, totaal niet kent. Ik weet tot de dag van vandaag niet wie dit is. Maar die stuurde naar mij. What a princess face. Jij bent sowieso nooit geboren volgens mij. Volgens mij, volgens mij hè, Volgens mij hebben uw ouders u gestolen uit Disneyland Parijs. Uit het bovenste kamertje van de hoogste toren. Oh, van de grote toren. <lacht> ja, deze was wel echt origineel. Dus degene die deze heeft geschreven... Je hebt me aan het lachen gemaakt. En chapeau. Oké, okay. en we zijn nu aangekomen bij degene die ik echt het aller, aller, aller, aller, aller raarst vind. Tot de dag van vandaag snap ik niet waarom deze persoon dit naar mij heeft gestuurd. Ik snap ook niet dat je um, dit kan sturen met intentie om het echt te doen. En als dat wel zo is, vind ik het heel, heel, heel raar. En als het niet zo is, had diegene echt wel eerder mogen sturen dat het gewoon een grapje was. Want dit vond ik echt wel... Heel raar. En ik krijg ook een beetje gewoon de kriebels van eigenlijk als ik eraan denk. Nou, het was zo. Deze persoon die had mijn video's gezien op uh, YouTube. En die zei, oh je hebt nog niet zo'n groot publiek. Was allemaal het Engels trouwens, het gesprek. En um, ik weet wel een goed idee waardoor jij meer publiek krijgt. Dus ik dacht, nou oké. Okay, wat, vertel maar, weet je. En toen zei hij... Oh, ik heb echt een supergoed idee. Je moet gewoon het onderwerp veranderen en um, laten we samen enge video's maken. Uh, toen ging hij verder over video's, over zwart kunst en heksen. En um, weet je wat ik bedoel? Ik bedoel eigenlijk gewoon van die uh, scènes waarin mensen super bang worden. En dat het allemaal heel donker en duister is. En dat we mensen laten schrikken. En uh, weet je wat? Waarom gaan we samen niet uh, in het midden van de nacht... Naar de begraafplaats toe. En ik las dit. <laughs> en ik dacht... Ik hoop zo erg dat jij een grap maakt. Want ik ga echt never nooit met jou afspreken. En ik ga helemaal niet in het midden van de nacht op een begraafplaats staan. Maar hij ging daarna dus nog gewoon verder. Hè? Hij zei echt van... Ja, moeten we echt gaan doen. En laten we daar afspreken... En um, ik heb hem daarna ook gewoon geblokt. Want ik vond het echt eng. En hij later ook nog wel eens proberen berichten te sturen en dat soort dingen. Maar ain't gonna happen. Hiermee sluit het dossier. <laughs> ja. Zo, dit waren alle gekke, aparte, unieke, grappige DM's die ik nog op mijn telefoon kon vinden. Mocht ik in de toekomst nou nog andere DM's tegenkomen, dan zal ik die ongetwijfeld meenemen naar de volgende video. Voor nu, laat even een reactie achter welke DM jij het allerraarst vond. Of stuur een reactie met welke DM jij hebt gekregen die je echt super super raar vond. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je heel graag weer terug op mijn kanaal. Doeg!